Recht voor mij staat een gast en die heeft een bom, gordel of zo om. En uh, zo. het is een melding uh, mogelijk inbraak heterdaad collega is ter plaatse vraagt om assistentie. Je bent aangehouden. Ja. Wou nu heen hè? Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD voor Amor. Zoals jullie linksonder zien krijgen we een melding van een persoon die rondloopt met een bom. Uh, dus die gaan we meteen eens even van zijn sok rijden en uh, arresteren. We, we zitten vandaag in deze Mercedes C-klasse is het denk ik, hè? want er staat c Of Ik heb geen idee hoe Mercedes allemaal. Hé hey joh! Ja en ik heb hem alweer gesloopt door. Uh, super vet ding gemaakt door wandertje. Ik ga hem jullie dadelijk laten zien als ik hem niet vergeet. We moeten nu in ieder geval even gaan richting die gast met die bom. Um, want dat is niet helemaal netjes als je met een bom rondloopt in de binnenstad. Hè, lijkt me. Het is wederom erg druk op de straat. Uh, op de weg. Uh, en dat is uh, te zien. Maar we kunnen hem natuurlijk niet neerschieten. Loopt hij nou of staat hij? Die... Ik zie niemand hoor. Of loopt hij nou wel? Ja, hij loopt wel. Maar wie is het? Degene die dadelijk gaat oversteken. Ja, het is wat hij nu gaat rennen. Oh, hij gaat rennen. Dus daar... Oh, daar wordt iemand van sokken gereden. Nou, dat wilde ik doen met onze bom meneer. Recht voor mij staat een gast. En die heeft een bom, gordel ofzo om. Ik weet niet. Ja, het is bevestigd, het is dus deze meneer. En nader, ik weet niet hoe ik dit moet oplossen, hè. Ik doe ook maar wat, hè. Hij gaat hier wel oversteken. Dan is hier mijn kans om in te grijpen. Politie, handen laten zien, handen omhoog. Geen rare beweging maken, want ik zie je gewoon in je been, hoor. Hé, hey, luisteren. Luisteren. Kan ik praten met hem? Hey. Please move close to the Ja dat wil ik niet. Hallo? Hey. Hallo, hoe gaat het meneer? <laughs> niet goed, ik heb een bom in mijn hand. Ja dat dacht ik al. Wat ga je doen met die bom? Uh, ik heb deze bom gevonden naast de weg en ik wil hem net naar de politiebureau brengen. Uh, hier heb je hem. Oké. Okay. Mensen jullie lopen door mijn vuurlijnen goed jij bent aangehouden ik uh, vind het uh, ik geloof je best maar dit zijn de meldingen die uh, zeg maar uh, waardoor een heel politiebureau uh, wordt ontruimd en daar een grip 3 aan de hand is want dan iemand denkt hey, ik heb een handgranaat en die legt hem dan op de politiebalie of op de balie van een politiebureau zo van hey hier heb ik een uh, handgranaat gevonden uh, kunnen jullie daar iets mee en dan is het ontruiming dus ik vind het heel aardig maar beter bel gewoon 1 en 2 als je een voorwerp ziet liggen wat lijkt op een bom. Ik ga je fouilleren. Je gaat wel even mee naar het bureau. We gaan het verhaal verder onderzoeken. Of we gaan dit verhaal allemaal uh, een beetje onderzoeken. Je hebt namelijk een vuurwapen bij en een meerdere sticky bombs. Nou ik uh, ik vind het ook een raar type. Moet je dat ook kijken. Ja? Kijk hier, wat een gekkie. Dus uh, graag een transportje deze kant op uh, OC, uh, eenmaal aanhouding, alles onder een controle. Maar uh, nou, dat was een spannende melding, hebben we nog niet eerder gehad. 12:05, ik ben onderweg. Dat is van We zetten blauw nog even aan voor het geval dat uh, hier het verkeer anders helemaal gaat rijden. Zo. Goed, meneer gaat mee met mijn vrouwelijke collega. En uh, Zo. schuurt mij voor paaien ja? wat gaan we nou doen met z'n tweetjes? een serrechtervolging twee voertuigen graag in deze kant op uitstappen uitstappen handen mogen liggen ik doe even met vuurwapen zodat ik uh hem al hebben aangehouden en de collega's nu achter die andere gast kunnen aangaan. Goedje ben aangehouden voor uh, artikel 5. Gevaarlijk rijgedrag. Een transportje voor deze beste meneer. En takenwagen. een takenwagen voor zijn auto. En dan kunnen wij meteen uh, nog door naar uh, daarachter. Ik ben Moet dus wel een beetje snel komen. Uh, wat wilde ik u wel eens zeggen? Ja, jullie hebben in ieder geval, de staat stop, politie, blauw, wit en, uh, ja dat was hem. En achter hij was het goed is dus nog, volgen. Ik laat blauw even aanstaan, anders gaan we hier krijgen dat, ik vond het een sportje hè? ik had het erop opgevraagd. collega niet was. assistentie. Uh, gemaakt is door Wandertje, hij is nog niet te downloaden, ik weet niet of hij gaat komen. Dan moet ik jullie even verschuldig blijven. Wat ik wel weet is dat uh, ik hem al mag gebruiken. Dus dat is wel super tof natuurlijk. Um, in ieder geval. Ja, dat was hem. Stop voor, volgen achter en blauw met wit in de grill, zodat het extra zichtbaar is en natuurlijk het pitje. Uh, wij nemen vandaag gewoon een noodhulpmeldingen aan. En het wordt een korte video. Waarom? Omdat dat een beetje mijn nieuwe tactiek gaat worden. En dan zou je denken van oh jammer. Maar het voordeel daarvan is wel dat mijn video's kunnen blijven komen. Ik heb in de ambulance video gezegd van hey. misschien stop ik er wel gewoon mee. Want kijk het is een hobby voor mij dit en dat weten jullie allemaal en dat is leuk ja die gaat er weer van door joh maar een hobby dat houdt ergens op als het niet meer wilt en uh, dat was uh, nu een beetje maar ja, goed ik heb even een oplossing gevonden dat is namelijk de. Het, het klopt dus niet het audio loopt niet gelijk met het beeld en dat kan een probleem zijn van het opnameprogramma nou dan heb ik een nieuw opnameprogramma geprobeerd maar dan krijg je dat uh, die alleen maar lag geeft. Nou, dus uh, dat heeft ook geen zin. En vervolgens uh, kan het dus wel met dit opnameprogramma. En dan moet ik het op de opname gooien in het programma Handbrake. Dan moet ik daar een instelling in zetten. En die gaat hem dan soort van alvast voor renderen. Voordat ik hem in het editprogramma ga gooien. Mij lijken daar geen problemen uit te komen. Ik klop het even af. De ambulance video is de eerste keer waarmee ik het uitprobeer. Die wat dus een paar dagen terug online is gekomen. Uh, hij staat echter nog niet online als ik dit opneem. Dus ik kan jullie niet zeggen of jullie alsnog problemen ervaren. Um, wat ik wel weet is tot het dus. Hoe langer het bestand is wat ik in handbreak moet gooien, hoe langer dat moet renderen. Wacht even, even die gast aanhouden. Oké. Okay. Auw. Hé hey joh. Of ja niet au. Hoe langer ik moet renderen.. Ja, ik sta vast, collega. Ik kunt maar op buiken. Ga naar achter, ga naar achter, vriend. En hoe langer ik allemaal tijd nodig heb, en die tijd die wil ik niet verspillen. Dus vriend, wat zit je me nou? Oh, joh, ik zet in ieder geval, blauw. Ja. Um, dus die tijd, bijvoorbeeld tot ik een of een bestand van 30 minuten, zoals ik normaal opneem, erin gooi, kan ik nu ook een kwartiertje doen. Waar, ja, en dat scheelt mij wel wat uh, tijd. Die ik normaal vrij had voor nog meer opnames. En nu ben ik die dus allemaal kwijt voor dat render zooi Nee, je gaat echt niet weer tegen mij oprijden. Je gaat uitstappen, je bent aangehouden. Jij wilt echt ontsnappen, hè. We je vuurwaar op je bek, hoor. Liggen. Um, maar wat er dus is. Um, dat, dat lijkt goed te gaan... Uh, ik hoop natuurlijk dat er ooit nog een fix komt tot, ik, tot het allemaal niet meer nodig is. Voor nu uh, lijkt het mij een uh, goede oplossing. Uh, twee man aangehouden. We gaan uh, even door. Het betekent dan ook wel niet tot omdat ik nu maar een kwartier of zo opneem en de video misschien maar twaalf minuten is. Tot ik elke dag een video dan ga uploaden. Nee, het, het is nog steeds de tijd die ik heb gebruik ik hiervoor. En uh, de vrije tijd gebruik ik voor andere dingen zoals uh, sporten. Uh, maar ja opleidingen werken wordt er natuurlijk ook nog allemaal bij. Uh, wat wilde ik nog meer melden aan jullie? Ja helemaal niks ja, ik heb toch nu is het weer ik druk op 8 en ik heb echt het gevoel dat ik gewoon hoor dat ik een transportje krijg maar vervolgens komt het niet Dus so, we gaan hier in ieder geval even weg, want ik krijg uh, 18 FPS en dat is niet heel veel. Uh, voor de mensen die dat weten. transportje en de takelwagen gaat zijn ding doen, maar wij gaan in ieder geval uit de drukte hier. Ja, ik vind hem super vet, de Mercedes gewoon. Uh, hij, hij is in het echt, uh, bestaat hij ook. Hij, hij uh, Vooral uh, bij politie Rotterdam... Uh, de rijopleiding die rijden hiermee onopvallend heb ik gezien of heb ik eens ja heb ik gezien in een video met hetzelfde kenteken en die oefenen dan uh, onopvallend rijden ofzo misschien wel voor het AT dus het is geen AT wagen uh, ik kan hem altijd eens gebruiken in een AT video nu gebruik ik hem gewoon lekker voor de noodhulpmeldingen. In... rijd even mee in een mogelijke winkel, uh, winkel. Uh, of winkel uh, ja, er, mogelijke inbraak kijk dit vind ik gewoon leuk om daar lekker door die drukte heen te moeten manoeuvreren het is niet fijn als er een collega achter je zit die je dan ook nog even in je in je kont gaat uh, duwen en zeggen van hey uh, ga jij eens heel snel vooruit rijden maar kijk dit is gewoon vet om daar tussendoor te manoeuvreren en je hebt ook nog steeds plekken zoals hier waar maar één auto staat die te maar je hebt dus ook plekken zoals links en als je daar doorheen moet met spoed ja dat is gewoon een uitdaging dus een melding uh, mogelijk inbraak heterdaad collega is ter plaatse vraagt om assistentie staan staat in ieder geval een auto, er zit wel, er staat iemand zo te zien. Dat is verhoord. Dag collega. Hi. Hoi. Oh, uh, wat is hier gebeurd in het huis? Right. Nou er zijn vier mensen in het huis. Uh, ze zijn mogelijk hey. gewapend. Bedankt voor de informatie. Uh, meldkamer, gaan het huis uh, in. er is beweging. 1, 2, 3. 4 man. Oh, ze gaan er vandoor. Hé, hey, even uitstappen, omhoog. Ik wil geen rare dingen zien. Handen allemaal omhoog. Omhoog houden. Niet naderen, niet naderen, niet naar ons toe komen. Gewoon op knieën gaan zitten. Eentjes erbij, eentje erbij. We gaan een paar rennen. Eén aanhouding. Eentje zit hier nog. Hé, hey, als je rare dingen gaat doen, dan licht je. Ze dus klimmen mogelijk daar het hek over. Daar zit een collega bij. Er komt er eentje op mij afgerend. Hé, hey, staan blijven. Je komen. Hé, hey, je bent aangehouden. Staan blijven. Opstaan. Opstaan, niet zo aanstellen. Goed. Aangehouden. Een transportje voor deze beste heer. Een collega vraagt om een assistentie. De collega's De collega's gaan erachter achter één iemand aan. Nee, die gaan achter niemand aan, shit. 12.05, ik ben onderweg. Dat is gehoord. Goed, ik heb een transportje gevraagd voor alle drie. De mannen die hier staan. Maar er rent er nog eentje weg. En er zit blijkbaar niemand meer achteraan. Nee, ik hoef niet deze deur te openen. Dus die wil ik ook nog even pakken. Puur omdat het kan. Mijn collega staat namelijk hier nog in de tuin. Oh, nu zitten zeker weer bekneld tussen mijn auto. Hoi, oh, staan blijven. Je hebt aangehouden. Ja, waar we nu heen, hè. Kunnen hem beter opgeven gewoon. Lijster, je hebt me aangehouden. Ja, dan mee naar het bureau, denk ik. Inbraak, mogelijk ook wapenbezit. Verboden wapenbezit. Ja, dat gaat uh, arresteren. Um, en hij is ook weg. Goed, en zo uh, gaan we bij een einde komen van deze video. Ik hoop dat jullie in ieder geval een leuke video vonden. Ja, en wat korter, ja. Uh, we moeten de overweging gaan maken. Hè. Gaan jullie nou zeggen van, een uh, video is te kort. Ja, oké, okay, dan gaat die langer worden. En dan gaat die waarschijnlijk weer verpest worden. En dan gaat die um, nog minder video's online komen. En ja, dan maar uh, lang, maar minder. Of gewoon, gewoon in een normaal tempo. En vervolgens wel um, met een... Uh, ja, een mooi resultaat, al zeg ik het zelf. Of een, een tevreden resultaat voor mij. Een uh, goed resultaat. In ieder geval, ik zie jullie over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat dat gaat zijn, weet ik zelf ook nog niet. Ik laat me verrassen uh, als ik dadelijk een uh, idee krijg van, ah ja, dat kan ik wel opnemen. En uh, jullie uh, laten je natuurlijk dan ook verrassen. Tot dan, doei!